Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Opvoedvaardig, ons jaarprogramma in webinars. Nou, we zijn natuurlijk, nou ja, het is al een tijdje geleden begonnen met de gedachte naar nou ja, ouders van hoogbegaafden, zeker ouders van dul kinderen of toptalenten, kunnen wel wat ondersteuning gebruiken. En nou ja, toen heb ik aangegeven, nou goed, ik begon eigenlijk origineel met een aantal webinars, een aantal dingen te delen om te kijken hoe kan ik jullie ondersteunen. Maar liep er elke keer tegenaan dat ik een heleboel dingen wilde delen. En nou, het kreeg al als feedback dat die webinars misschien wat vol zaten met informatie en dat het wat veel in een korte tijd was. Dus nou ja, vandaaruit hebben we gezegd, we maken er een jaarprogramma van, een begeleidjaarprogramma, waar we nu ook met enige enthousiast mee bezig zijn. Uh, nou ja, ik loop meer dan 65 mensen die nu bezig zijn met, nou ja, ik een volledige opleiding tot ouderschap, een deel zelfs helemaal begeleid. En euh, nou ja, we hebben natuurlijk het programma wat we hier samen aan doen zijn. Een gratis jaarprogramma waarbij we elke maand bij de hoofdthema's stilstaan. Nou ja, die in dat uitgebreide programma terugkomen. Altijd met de uitdaging dat in dat uitgebreide programma nou, 5 tot 7 uur aan materiaal is. Dus een hoop ondersteunende materialen en andere dingen. Nou, dat we dat proberen te comprimeren euh, nou, tot een wat behapbaarder format van... 1 uur per maand, waar nou, je nu naar zit te kijken. Nou ja, met mijn spreektempo is het misschien ook geen straf om dat op half tempo af te spelen. Dus dan heb je er twee keer zo lang lol aan. En nou ja, goed, van daaruit gaan we kijken hoe kun je nou zo'n volgende stap maken. Dus we hebben de vorige maanden allerlei dingen bekeken. Van de zeven uitdagingen tot wat is hoogbegaafdheid, levenshouding als belangrijke factor. Nou ja, we gaan langzaamaan gaan we steeds verder bouwen op die theorie. Dus zorg dat je de hele serie bekijkt, want er zit wel een opbouw in. Er gaat, zeg maar, steeds gaan steeds naar wat complexere uitgangspunten. Bijvoorbeeld de vorige keer gingen we het hebben over wat IQ was. Deze keer gaan we naar wat andere modellen en uitgangspunten uh, kijken en andere beelden. Nou ja, en volgende maand gaan we dat weer een stapje verder uitbreiden. Dus zorg dat je de hele serie kijkt, want dan nou ja, is het het meest logische en dan is de samenhang eigenlijk het beste voor je te doen. Um, nou ja, het blijft een mooie tempo. Ik geef ook nog een heleboel resources. Ik geloof dat ik deze keer ook iets van 7, 8 boekentips erin heb zitten. Dus als je die allemaal gaat lezen, dan heb je nog meer diepgang. Het is helemaal aan jou wat je hiervan wil maken. Um, en dat heeft ook te maken met hoe groot de vraag is. Weet je, als je echt met je handen in het haar zit en je zegt, nou ja, goed, het gaat niet goed met mijn kinderen, het gaat niet goed met mij. En wij samen moeten een volgend niveau hebben. Nou, dan zou ik echt aanraden, duik erin, doe alle oefeningen, ga de boeken lezen. En als je zegt, van, nou ja, het gaat eigenlijk best wel goed, nou ja, ga je graag gewoon lekker relax achterover zitten. Dit is je Netflix momentje. Kijk naar mij een uur en dan uh, kom je vast een uh, stuk verder. Dus we gaan weer door die verschillende sporen heen. Nou ja, kennis en begaafdheid. dus nou, wat is hoogbegaafdheid, wat is IQ, wat zijn de modellen en hoe kunnen we daar nou naar gaan kijken. We kijken naar opvoedvaardig, welke uitgangspunten, welke vaardigheden zitten er nou eigenlijk onder het proces van opvoeden. Hoe kun je nou... Toptalenten begeleiden en hoe kun je nou dubbel bijzondere leerlingen begeleiden? Er zijn twee kanten van het spectrum. Aan en ene kant talent wat er niet automatisch komt, aan de andere kant talent wat er misschien automatisch juist wel komt, waar nog veel meer mogelijk is. En hoe stimuleer je dat? Hoe haal je daar het meeste uit? Nou, Kijken naar bewust ouderschap gaan we het hebben over een aantal oefeningen, een aantal vragen die je gaat beantwoorden met als doel om uiteindelijk in alle stopjes bij elkaar te komen tot nou ja, een soort van integraal ouderplan. Een compleet overzicht van wat heeft je kind nodig, wat zijn jouw sterke kanten, wat wil je samen bereiken en hoe ga je dat nou samenvoegen tot één plan. En als laatste vanuit jouw kracht naar je kinderen. Want nou, als je, je kind, voor je kind wil dat hij goed in zijn vel zit, goed tot zijn recht komt. ...optimaal functioneren en optimaal welbevinden, dan begint dat eigenlijk bij jezelf. Ben jij zelf een voorbeeld van optimaal functioneren? Ben jij zelf een voorbeeld van nou ja, optimaal welbevinden? Nou, daar gaan we samen aan sleutelen, want hoe beter jij in je vel komt zitten... ...hoe beter voorbeeld je bent en hoeveel meer energie je hebt om er ook voor je kinderen te zijn. Nou, wat gaan we deze keer doen? We gaan bij kennis en kunde begaafdheid eventjes weg bij nou ja, de wat technischere modellen... ...wat is nou IQ en wat is hoogbegaafdheid? En gaan we meer naar de belevingskant, uh, zoals... Tessa Kieboom en Kathleen van Derix het eh, noemen, is eh, van het, het cognitieve luik naar de zinsluik. Hoe is het om hoogbegaafd te zijn? Welke eigenschappen horen erbij? Welke kenmerken horen erbij? Nou, volgens gaan we kijken naar opvoedvaardig gaan we nou ja, een aantal van nou ja, de meest opvallende of meest bekende of nou ja, in ieder geval degenen die bij mij het meest voorbij gekomen zijn Opvoedtheorieën, van, van supernanny tot de Gordon-methode, van Alfie Comets Unconditional Parenting tot triple P. Nou ja, wat zijn de eigenschappen, de, de, de inhoud van deze verschillende onderdelen? Nou ja, wat zou je eruit kunnen leren? Vervolgens nou, gaan we zowel bij toptalenten als bij de bijzondere leerlingen, gaan we heel erg kijken naar levenshouding. Hoe sta je in het leven? Want dat is, daar ben ik heilig van overtuigd, een van de belangrijkste factoren om te bepalen. Of... Nou ja, een toptalent echt tot topprestaties gaat komen, dan dat een dubbel bijzondere leerling leert om om te gaan met die uitdaging die hij heeft. Met aan de ene kant het talent en aan de andere kant een of andere belemmering waardoor het talent niet automatisch goed tot zijn recht komt. En bij Bewust Ouderschap gaan we deze keer eh, kijken naar de behoeften van je kind. Wat heeft je kind nodig op de korte, middellange en de lange termijn? En dat doen we vanuit een, een model van optimaal functioneren. Dus vanuit dat perspectief gaan we kijken naar wat heeft jouw kind nodig? Wat zijn de behoeften van je kind? Hoe, hoe helderder je die hebt, hoe beter je kunt werken naar een, een plan wat daaraan bijdraagt. En uiteindelijk vanuit jouw kracht naar je kinderen gaan we kijken naar flow. Hoe gaan we jou helpen om in flow te komen? Hoe gaan we jou helpen om... ...engaged leven te hebben, van nou ja, enerzijds een theorie, het ikigai model naar een aantal praktijktips van ja wat kun je nou gaan doen, welke resources kun je gaan bekijken. Dus nou, daarmee heb je een overzicht van alles wat we vandaag gaan doen. Je kunt je voorstellen, daar gaat al een behoorlijk wat nou ja, tijd in zitten. Dus nou ja, ga er even lekker voor zitten, haal nog even een kopje koffie, een kopje thee en ga er, nou ja, met een notitieblok zitten, want nou ja, er gaat weer een heleboel voorbij komen waarvan ik hoop dat het iets bijdraagt. Nou, als we kijken naar kennis en kunde van begaafdheid, als we dat spoor eruit nemen. Nou, zoals al gezegd de vorige keer hebben we het gehad over IQ en ook, nou ja, goed, dat IQ toch lastig als meetlat te nemen is en als hard afkappunt. Nou, als er vervolgens allerlei modellen bijgekomen zijn die steeds complexer worden, de multifactoren modellen, het talent wat erin zit, prestatie eruit komen. Nou ja, wat zit er in het kind zeg maar, dus wat zijn de intrapersoonlijke of de niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken en wat heeft de omgeving nodig. Nou, deze keer gaan we wat meer naar de belevingskant kijken. Nou, en zoals uh, Tessa Kieboom dat heeft genoemd, het verschil maken tussen het cognitieve luik, want daar gaat het dan heel erg over, hè, die prestaties en het denken en dat soort dingen. En aan de andere kant het zijnsluik. Hoe, hoe is het nou om hoogbegaafd te zijn? Wat zijn eigenschappen die de kinderen gemeen hebben? Nou, in sommige gevallen wordt er zelfs ook gezegd: je kunt hoog intelligent zijn, dan heb je een hoog IQ, maar dan ben je ook niet hoogbegaafd, want je, je hebt deze eigenschappen niet. Nou, welke eigenschappen zijn dat dan? Dus we gaan kijken naar begaafdheid vanuit die kenmerken. We gaan het op basis van drie modellen of drie overzichten doen. We gaan kijken naar het Delphi-model, of in ieder geval het resultaat van het Delphi-model over nou ja, wat is nou hoogbegaafdheid. We gaan kijken naar uh, het zijnsluik, zoals Tessa Kieboom dat geformuleerd heeft. En we gaan kijken naar de embodio's, zoals uh, Kieboom en Vendrix ze geformuleerd hebben. Dus de, de soort van de valkuilen of de eigenschappen die naar boven komen in de ontwikkeling van veel hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Dus startend met het model, zeg maar het Delphi-model. Nou ja, ik gaf het net al een klein beetje aan. Het Delphi-model doet denken dat dit model het Delphi-model heet. Maar Delphi, het, Del, het is eigenlijk een Delphi-proces. Een Delphi-proces is het proces waarmee je bij, met, bij elkaar komt met een heleboel experts. En die experts gaan je helpen om gezamenlijk tot een definitie te komen van een bepaald gebied. Nou, Dat heeft... Um, uh, mevrouw Kooijman, Maud Kooijman heeft dat gedaan en die heeft daar een onderzoek van gemaakt en is op basis van dat Delphi-proces gekomen tot haar definitie van hoogbegaafdheid. Nou, ik ga niet de precieze definitie herhalen, want die zin in dat is prachtige volzin is eruit gekomen, die kun je ook zeker opzoeken. Maar aan de hand van dit plaatje van dit model gaan we de belangrijkste onderdelen voorbij laten komen. Nou, het begint binnenin die hoogbegaafde. Dus in de hoogbegaafde komen er drie eigenschappen naar boven. Qua denken is een hoogbegaafde hoogintelligent. Er is dus een hoge maat van intelligentie aanwezig en dat zie je in de gedachte en het denkproces wat gaande is. Er is een rijk geschakeerd gevoelsleven. Er is vaak een hoge maat van intensiteit van voelen en beleven van hoe de wereld in elkaar zit. En een autonoom zijn. Dus een wens om autonoom te zijn. Een de neiging om vanuit die autonomie nou ja, zoveel mogelijk ...zijn of haar leven op te pakken. Dus hoog, intelligent, rijk, gegeven, gevoelig leven en autonoom zijn. Nou, vanuit die hoogbegaafde gaat hij de maatschappij in. Nou, die maatschappij ingaan gaat vanuit een wil, vanuit een gedrevenheid, vanuit een nieuwsgierigheid. Nou, en De volgende stap is om vanuit die gedrevenheid en nieuwsgierigheid... ...naar een scheppingsgerichtheid te gaan, naar iets te gaan doen. Dus ik heb, een rijke, ik heb allemaal gedachten, ik heb gevoelens, ik wil zijn autonoom, daarmee wil ik iets... Dus dan ben ik ambitieus, ben ik gedreven, ik wil iets gaan doen. En dat wil ik in die maatschappij een plek geven. Nou, en dat wat ik dan in die maatschappij een plek geef, komt dan weer terug in mij. Want ik neem die maatschappij waar. En daar ben ik hoog sensitief in. In het waarnemen van de wereld, in het voelen, en het ervaren van die wereld, nou, ben ik heel gevoelig. Nou, die cyclus zeg maar, vanuit die autonomie... Voelend, intelligent, gedreven te zijn, nieuwsgierig te zijn, iets te willen scheppen en dan weer waar te nemen wat er gebeurt. Nou, die cyclus is eigenlijk nou ja, de kern van het hoogbegaafdheid met een aantal termen eromheen. Creativiteit, dat associatief denkvermogen en het creërende denken. Uh, snel van denken, snel snel gewoon in functioneren. Complexiteit, dus veel lager, veel dingen die met elkaar verbonden zijn. En intensiteit. Nou, dat is een soort van samenspel tussen die maatschappij en die hoogbegaafde. Nou, dit is één van de modellen die er natuurlijk compleet anders uitziet dan zo'n model van Heller, maar wel waardevol is. Ik, als ik het dan zou moeten omschrijven, zeg maar, of als ik het meestal uitleg, is dit eigenlijk de omschrijving van een optimaal functionerende hoogbegaafde. Je kunt er bijna een soort van checklistje van maken. Is hij nog hoog hoogintelligent in zijn denken? Heeft hij nog een rijkgeschakeerd voelsleven? Merk je die autonomie in zijn zijn nog? Is hij nog gedreven en nieuwsgierig? Is hij nog scheppingsgericht? Neemt hij nog waar wat er in de wereld gebeurd is? En kunnen we die creativiteit, die snelheid van denken, die intensiviteit en die complexiteit, zien we al die factoren nog terug? Want als we dat allemaal terugzien, nou ja, dan heb je waarschijnlijk een behoorlijk optimaal functionerende hoogbegaafde. Als we een aantal van die dingen niet zien, nou ja, dan is waarschijnlijk op een of andere manier zit er ergens een blokkade op. En dan moeten we gaan kijken hoe kunnen we dat begeleiden of hoe kunnen we dat ondersteunen. Dus. Het doel was, he, vandaag eens even naar een ander perspectief dus vanuit kenmerken van hoogbegaafd te kijken. Nou, dit zijn een serie van de kenmerken, natuurlijk voornamelijk vanuit een positieve formulering. Wat nou ja, zie je nou bij die hoogbegaafde gebeuren? Nou, de volgende is het zijnsluik. Het heeft Tessa Kieboom geschreven in het boek Als je kind een geen Einstein is. En zij focust zich heel erg op dat zijnsluik. Hoe is het nou om hoogbegaafd te zijn? Nou, het komt met vier hoofdeigenschappen: rechtvaardigheidsgevoel, een Kritische ingesteldheid, een hoogsensitiviteit en perfectionisme. perfectionisme. Dus als je kijkt naar het rechtvaardigheidsgevoel, nou, dat herken je misschien ook wel als ouder, hè? dat eindeloos discussies aan tafel, heel veel discussies en confrontaties met, met wie dan ook de macht heeft op welk moment. Dus dat rechtvaardigheidsgevoel, dat, dat kan soms heel krachtig zijn, maar soms ook heel lastig zijn. Ik heb met een heleboel hoogbegaafd gesprek gehad, soms moet je kiezen in je leven tussen gelijk en geluk. Als je blijft vechten voor je gelijk, dan is de vraag of je ooit nog geluk gaat vinden. Maar ja, het is natuurlijk wel lastig als je zo diep van in jezelf um, die rechtvaardigheid voelt en het belang daarvan. Ja, Dan is het moeilijk om dat soms te laten gaan. We nou, hebben nog die kritische ingesteldheid. Een hoge mate van zelfreflectie, maar ook reflectie naar anderen. Dus ik zie bij mezelf wat er allemaal misschien goed of niet goed gaat. Maar ik zie ook bij anderen wat er goed of niet goed gaat. En ik ben niet te flauw om het nog even uit te leggen ook. Ik geef vaak het voorbeeld, ik heb op een gegeven moment de tijd karate gedaan. En dan ga je door de witte band en de bruine band en de groene band en weet ik wat allemaal heen. Stap voor stap. En dan, nou, in het begin was ik een witte bander en dan ben ik een bruine bander geworden. Ik heb net mijn zwarte band niet gehaald. Maar een van de dingen die erin zit is dat er al een aantal bewegingen zijn, nou, bijvoorbeeld als een afweerbeweging of dat soort dingen. En die bewegingen die zijn in, bij een witte band vrij simpel. Weet je, als je vuist maar gewoon zo'n beetje van hier naar hier gaat, dan is het wel goed. Tegen de tijd dat je bij een bruine band uitkomt, dan weet je hoe je je elleboog moet houden, hoe je schouder ingedraaid moet zijn, hoe je gewicht verplaatst moet zijn, hoe je voeten ingedraaid moeten zijn. Dus er zijn er misschien wel 30, 40, 50, misschien wel 100 verschillende eigenschappen aan die ene beweging. Nou, de uitdaging van hoge begaafde is dat als je van die witte naar die gele band gaat, en je krijgt de instructie, oké, okay, doe je armen gewoon een beetje daarheen, dan zie je daarnaast je iemand die voor een blauwe band aan het trainen is en die hoort van oké, okay, maar als je je voeten nou goed in draait, dan sta je een stuk steviger. Maar dan zit jij dus al met je witte band, waar je nog bezig bent, dat je lichaam nog bezig is met je vuisten aan beter krijgen, ben jij al bezig, ja maar die andere eigenschappen zitten er ook in. Dus je ziet zoveel, je neemt zoveel waar en dat kun je ook verwerken dat het soms moeilijk wordt om aan je eigen eisen te voldoen. Omdat je zo goed ziet. Wat het zou kunnen zijn. Maar ja, het kan je ook in de problemen brengen met anderen. Want als je al die dingen ziet en je ziet ze bij anderen en je gaat ze benoemen. dan betekent het niet altijd dat de ander daar gelukkig van gaat worden. Een hoge mate van hoogsensitiviteit. Dus heel veel intense indrukken. gevoeligheid, weet je, klassieke voorbeelden. als het labeltje in mijn shirt doet pijn. daar heb ik last van, dat kriebelt. of dit geluid of iemand stinkt in mijn buurt. en nu kan ik me gewoon niet meer concentreren. ik kan gewoon niet meer functioneren. Nou, Laten we het nog een keer hebben over Dabrowski, die zelf zegt dat deze gevoeligheid de kern is van de reden dat er hoogbegaafd is. Dus dat zeg maar, die waarnemen, die gevoeligheid van waarnemen, is een deel van het zijn van hoogbegaafdheid. Dus het is niet een toevallige bijkomstigheid, maar het is eigenlijk de aanleiding, het is de bron van die intelligentie. Maar ja, de zoektocht is wel van hoe ga je dan met die emotionele intensiteit om die, die fysieke... Uh, intensiteit en die gevoeligheid, met die, met die soort van nou ja, intellectuele, maar ook die fantasierijke intensiteit. Al die verschillende nou ja, over-excitabilities zoals Dabrowski ze noemt, die verschillende gevoeligheden, die intensiteiten, die maken het soms ingewikkeld om je leven makkelijk te kunnen leven. En als laatste een hoge maat van perfectionisme. Het hangt een beetje samen met die kritische ingesteldheid. Maar de kritische ingesteldheid zorgt ervoor dat je ziet wat er aan de hand is. Perfectionisme zegt dat je met dat zien wat er aan de hand is ook nog eens een keer de ambitie hebt om eraan te voldoen. Om, dat, om de hoogste standaard te halen. Om daar nou ja, het hoogst haalbare in mogelijk te maken. Maar ja, het risico daarvan is dat als je de lat zo hoog legt dat je hem op een gegeven moment niet meer haalt. En dat je falangs gaat ontwikkelen of dat je gaat overpresteren. En dat je dan op een gegeven moment denkt ja, ik ga maar niet naar gebieden waar het misschien mis kan gaan. Want als het mis kan gaan ja, dan ga ik op mijn bek en dan gaan mensen me uitlachen. Dus ik kan maar beter niks doen. Ik kan beter een lang verhaal hebben over hoe andere dingen beter kunnen. Zoals een armchair socialist. Heel veel verhalen over hoe dingen beter kunnen. Maar niet zo gauw zelf de stap zetten om iets te gaan doen. En dat is natuurlijk zonde, want daar kun je het meeste verschil maken. En daar kun je ook het meeste leren. Nou, dit model is al best een tijd geleden gemaakt door Tessa Kibo, Ik denk al 10, 15 jaar geleden of zo dat ze de boek geschreven heeft. En intussen zijn ze doorontwikkeld. Dat heeft ze met name gedaan samen met uh, Kathleen Venderix. En met z'n tweeën zijn ze heel erg gaan kijken ook weer naar die belevingswereld, meer dan intelligent dus ook weer, hè, voorbij al die hoogbegaafdheidsmodellen. En zijn ze gekomen met die, de embodio's, zeg maar. de, de, de obstakels, de uitdagingen waar je mee te worstelen hebt als begaafde. Nou, en dat gaan, we gaan er even vrij snel doorheen. Je moet echt het boek lezen als je zegt, nou dit vind ik wel interessant om uit dit perspectief te kijken. Uh, want de vorige keer hebben we het natuurlijk gehad over die zeven uitdagingen die vooral gaan over het functioneren in het onderwijs. Maar deze keer zoomen we eigenlijk juist wat meer in, gewoon in het zijn. Hoe is het om hoogbegaafde te zijn en hoe kun je vanuit die positie goede stappen maken? Nou, de eerste uitdaging is jezelf als norm stellen. Dat is, ik heb zo vaak gesprekken met hoogbegaafden gehad, dat ze eigenlijk zeggen... Ja, wat me altijd tegenvalt is dat bijna iedereen dom is. Ik zeg ja, dus wat, je, wat je eigenlijk zegt is dat bijna iedereen beneden gemiddeld intelligent is... en daarmee zeg je iets over je eigen statistische vermogen. Want de helft van de mensen is beneden gemiddeld intelligent... ...dan de andere helft is boven gemiddeld intelligent. Dat is inrent aan statistiek. Maar jij hebt de lat gelegd misschien op 95, 98 personatiel... ...en dan vind je dat 98%, want je, je hebt jezelf als gemiddeld genoemd... ...vind je minder intelligent dan jij, dus beneden gemiddeld. Dus jezelf als normstel is niet reëel. Het feit dat jij het zo snel kunt bedenken... ...het feit dat jij het uit je hoofd kunt uitrekenen... ...het feit dat jij uit je hoofd al 17 conclusies hebt getrokken... ...betekent niet dat de ander dat kan. En dat maakt soms dat contact lastig is. Het bereidheid om fouten te maken. Want je ziet al dat dingen mis kunnen gaan of je ziet zo perfect wat alle fouten of nadelen zijn dat je het risico hebt om niks te gaan doen. Uh, een prachtig gedicht is The Man in the Arena. Uh, Roosevelt heeft het ooit geschreven over het uitgangspunt zeg maar dat dat toch wel de grootste waarde zit in de man die daadwerkelijk in de arena dingen is gaan doen. En dat het niet degenen zijn die op de zijlijn staan die vertellen wat diegene in de arena fout aan het doen is de kapitein op de wal zeg maar, maar juist degene die op dat schip is gaan staan en die het is gaan proberen, want daar kun je van leren. De uitdaging om te kunnen communiceren, want misschien gaat jouw gedachte wel 200 km per uur, weet je, nou je hoort mij ook al snel praten. Um, dat is natuurlijk wel een lastig uitgangspunt als dat aan de andere kant niet gebeurt, dus hoe kun je nou afstemmen? En misschien dat jij wel superkritisch, weet je, die zelfkritischheid en die kritisch ingesteldheid naar anderen, dat je gewoon bam, weet je, eerlijk dit is wat er is, dit is wat de feiten zijn. Maar ja, dan gaat iemand anders over de mik. En dan loop je weer het risico, dan kom je bij stap 9, dat je heel veel weerstand oproept. Dus dat andere mensen dan hakken in het zand hebben gaan zetten, gaan zetten tegenover jouw ideeën. Want je gaat te snel en je hebt jezelf een norm gesteld. En je hebt nou ja, in communicatie bijna misschien wat korter de bocht ingegaan. gegaan. Wat niet betekent dat jij fout bent, maar het resultaat van dat wat je doet is niet dat wat je wil bereiken. Nou ja, de uitdaging, is ook een beetje gekoppeld aan het maken van fouten, is ga je je comfortzone nog verlaten? Want dan is het misschien wel makkelijker om op de plek te blijven waar je expert in bent. En daar heel veel vertellen over wat er aan de hand is. Maar niet een nieuw iets aangaan, want ja, dan ga je weer opnieuw fouten maken. Nou ja, de uitdaging is weet je, iets bereiken in een, in een korte tijd. Weet je, van hoe ga je nou in een, in een korte tijd allerlei resultaten halen? Ga je mensen meenemen? Ga je zelf niet, niet voorbij rennen? Uh, want je ziet allerlei grootste dingen, maar ja, je moet ook wel prestaties leveren. En als het dan weer langer gaat duren, blijf je er dan bij. Dus hoe ga je met dat tijdsdomein om? Nou, hoe ga je met je emotionele intensiteit om? Weet je, kun je je emoties delen? Of misschien ben je dan heel erg cognitief ingesteld qua communicatie. En voel je je veilig om dat te doen? Snappen andere mensen. Dus ja, emoties zijn misschien ook anders dan die van iemand anders. Hoe ga je om met sociale omgang? Weet je, small talk weet je, is zo'n ding waar ik een heleboel hoogbegaafd over gehoord heb. Maar ja, weet je, hoe, hoe kun je gewoon een gesprek op gang houden en het een keer over niks hebben? En op een feestje, hoe, hoe zorg je dat je aansluiting houdt? Nou, hoe voorkom je het risico dat je gaat overpresteren? Dat je een plan hebt, en dat wilde je eigenlijk een korte tijd doen, maar het blijkt toch groter te zijn. En, en je bent al perfectionistisch. En dan ga je vervolgens nou ja, je nachten werken, je avonden werken. En dan ga je veel te veel doen, waardoor je uiteindelijk nou ja, misschien wel overwerkt raakt of een burn-out krijgt. Of nou ja, te lang, te hard aan het pushen bent. Want je compenseert voor het feit dat je nou ja, die gedachten groter waren dan dat wat je kon. Nou, we hebben het net over weerstand gehad, hè? die verschillende communicatie- en emotionele uitdagingen kunnen ertoe er leiden dat je weerstand oproept. En nou ja, dat betekent weer dat je moeilijker bij je doelen kan komen waardoor je weer meer gefrustreerd gaat raken. Um, sommige kinderen en sommige volwassenen hebben een lege toolbox. Weet je, kijk, uh, de meeste mensen moeten voor de eerste keer dat ze iets doen dat het langer dan twee uur duurt. Een soort van projectmanagementvaardigheden hebben. Wat nou, als jij een project van 30 uur gemanaged hebt, uit je hoofd, alles jonglerend, want daar kun je gewoon. Ja, dan leer je geen projectmanagementvaardigheden. Maar als je dan op een gegeven moment met zes man een project van 400 uur moet gaan doen, ja, dan zijn die tools er niet. Want je hebt niet die basale tools geleerd. Dus daarom is het moeilijker om de complexere tools toe te gaan passen. Dus je mist de tools, de vaardigheden, de competenties die je intelligentie kunnen versterken en een waardevolle plek kunnen geven. En het fundamenteel omgaan met het anders zijn. Hoe is het om anders te zijn? Hoe voelt het om anders te zijn? Want als je dat niet helder hebt, zeg maar, om, om daar een plek aan te geven... om anderen te vinden waar je je mee kunt verbinden... weet je, in een positieve psychologie, hebben ze over positieve relaties. En daarvoor moet je je verbinden met iemand die zich kan verplaatsen in jouw wereld. En waar je, je gehoord en begrepen voelt. Maar ja, als je heel erg anders bent, is dat wel een lastige vraag. Hoe zorg je nou dat je je begrepen voelt als mensen om je heen jou niet begrijpen? Dus daarom zijn peergroepen, bijvoorbeeld ook kinderen, zo belangrijk... Dus nou, we hebben nu gekeken naar een heel ander perspectief. Het gaat niet over de zeven uitdagingen in het onderwijs, het gaat niet over wat IQ is of wat een hoogbegaafdheidsmodel is, maar vooral de beleving van wat is het om hoogbegaafd te zijn. Nou, en de, de opdracht die ik je mee zou willen geven is reflecteer daar eens op. Ga eens naar die verschillende modellen kijken. Kijk eens naar het Delphi-model, in hoeverre functioneer je als die optimale hoogbegaafde. Kijk eens naar het zijnsluik, welke van de eigenschappen zijn daar van toepassing op jou en welke eigenschappen zijn er van toepassing op je kind. En vervolgens ga je eens naar die embodio's kijken. Welke van die obstakels herken je bij jezelf? Welke van die obstakels herken je bij je kind? En misschien kun je daar eens een gesprek over hebben. Hoe ga jij om met sociale omgaan? Hoe ga jij om met weerstand? Hoe ga jij om met die lege toolbox? Want dat samen met elkaar bespreken en je realiseren dat je niet de enige bent, dat is al een enorme, enorme winst. Nou, de volgende stap waar we naar gaan kijken is opvoedvaardig. We gaan kijken naar de vaardigheden van een opvoeder. De, de dingen, de modellen die jou gaan helpen als opvoeder om je kind een stapje verder te helpen. Nou, en dat is een eindeloze serie met theorieën. Uh, er zijn zoveel theorieën. En het grappige is dat bijna elk boek, want ik heb zulke stapels boeken gelezen over opvoeden. En die beginnen allemaal met, dit is, weet je, er zijn duizend andere theorieën, maar dit is de juiste en deze is wetenschappelijk onderbouwd. En dat hebben ze bijna allemaal. Terwijl ze soms echt lijnrecht tegenover elkaar staan. Compleet andere uitgangspunten hebben. Dus, nou ja, dat is wel interessant om van daaruit te kijken. Ik ga eerst eventjes door een aantal verschillende... Theorieën heen lopen nou ja, en daarna gaan we wat reflecteren op ja, hoe kunnen die dingen nou naast elkaar bestaan en hoe kunnen we daar dan vervolgens een stap in maken. En dat gaan we dan volgende maand gaan we wat concreter maken. Waar we dan gaan kijken is je opvoedingsstijl. We gaan naar de Triple P, de Positive Parenting Program kijken. We gaan kijken naar de Gordon methode. Nou ja, super nanny kan het natuurlijk niet missen als je een overzicht geeft van opvoedingsaanpakken en Unconditional Parenting van Alfie Kohn. Dus dat zijn even een aantal perspectieven, en het zijn ze zeker niet allemaal, want er zijn er duizenden te vinden. Maar ik denk dat er een heleboel opvoedbegeleidingsaanpakken te categoriseren zijn in vergelijkbaar met één met van deze uitgangspunten. Nou, als je kijkt naar opvoedingsstijl, zeggen ze eigenlijk, zit er een, een zit er een soort van range in, of zitten er twee ranges in. De ene is van weinig betrokkenheid naar veel betrokkenheid. Dus weinig betrokkenheid betekent dat je een relatief grotere emotionele afstand van je kind hebt. Aan de andere kant heb je heel veel betrokkenheid. Dat je er heel dicht bovenop zit. Heel erg begaan bent met de behoeftes, de emoties en het welbevinden van je kind. Aan de andere kant heb je een schaal van weinig tot veel controle. Uh, dus de neiging om meer en meer sturing te geven. Dus een sturende invulling te geven aan jouw rol als ouder. En nou ja, goed, afhankelijk van hoe je dat Aanpakt, komen daar vier opvoedstijlen uit. Nou, dit model is tamelijk oordelend. Het is wel vrij duidelijk wat het juiste antwoord hierin is. Um, als je kijkt naar iemand die weinig controle, weinig sturing biedt. En die weinig betrokken is. Nou, dan kom je bij een onverschillige opvoedstijl. Dan laat je eigenlijk gewoon je kinderen maar gewoon gaan. En nou ja, vanuit een perspectief. Nou ja, goed, ze komen er zelf wel. Soms zit er hele filosofie achter. Soms heb je een heleboel andere dingen aan je hoofd. Maar dat noemen ze dan de onverschillige opvoedstijl. Stel je voor dat je wel heel betrokken bent, maar je gelooft niet in die sturing. Je gelooft niet in het geven van opdrachten of het doen van procesbegeleiding... of dat jij een rol hebt in het bijsturen van je kind als ouders. Dan kom je bij een toegevelijke opzoekstijl. Want dan ga je over het algemeen mee in dat wat je kind wenst. Maar ja, daar zitten voordelen aan, maar er zitten ook wat risico's aan. Nou ja, dan kom je al een beetje, maar goed, daar gaan we al een voorschot nemen op zometeen... bij Unconditional Parenting. Van ja, goed, is dat ook het uitgangspunt van Unconditional Parenting, bijvoorbeeld om toegefelijk te zijn? Nou, als we dan vervolgens toch iets meer sturing gaan geven, zeggen wij als ouders zitten toch op een ander niveau dan onze kinderen en hebben daar ook een verantwoordelijkheid in, om onze kinderen bij te sturen, te stimuleren, um, misschien ook wel soms wat dingen structureren of soms zelfs te corrigeren. Nou, als je niet betrokken bent, maar je corrigeert heel veel en je stuurt heel veel bij, dan heb je eigenlijk een autoritaire opvoedstijl. Want dat is ook gewoon als een baas rond, zeg je dit moet en dit moet en dit moet. En dat kan op procesniveau, dat kan op jij moet nu gewoon gaan opruimen of jij moet deze verantwoordelijkheid hebben, maar het is eigenlijk autoritair, jij doet het vanuit jou. Nou ja, positie. Nou, de wens is om het met relatief veel controle en relatief veel betrokkenheid te doen. Nou, hier wordt het omschreven als de democratische opvoedstijl, een term die ook vaak gebruikt wordt. ik vertaald uit Engels, in het Nederlands is het woord helemaal niet gangbaar, is autoritatief opvoeden. Zoals tegenhangen van autoritair is autoritatief. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf de etymologie van het woord niet helemaal begrijp, maar het uitgangspunt is in ieder geval dat je zegt nee ik, ik voel me wel verantwoordelijk om te structureren, om bijvoorbeeld nou ja, goed, bepaalde processen op te lossen, mijn kinderen vaardigheden bij te brengen en dat soort dingen. Maar ik doe dat vanuit een hoge mate van betrokkenheid en ik betrek daar ook mijn kinderen heel erg bij. Dus dat is niet een proces wat ik ze uitstort, zeg maar, maar dat is een proces wat ik samen met ze aanga. Maar tegelijkertijd zie ik wel een verantwoordelijkheid voor mezelf om dat proces te structureren en daarin nou ja, begeleiding te bieden. Maar het zal je niet verbazen, zeg maar, zoals het opgebouwd is, is eigenlijk die combinatie het meest wenselijk Om vanuit een hoge maat van betrokkenheid naar je kinderen en je kinderen betrekken bij het proces. En toch wel een hoge maat van sturing over het proces, zeker bij jonge kinderen, maar ook als we wat ouderen zijn. Dat jij een verantwoordelijkheid hebt om dat proces in te gaan richten. Nou, dat is wel een meer filosofisch uitgangspunt. Nu komen we bij een heel praktische Triple P, Positive Parenting program. Uh, het is een hele set met vaardigheden. Zeggen van, nou, er zijn eigenlijk 17 vaardigheden in jouw toolkit. Uh, er zijn ook een aantal onderliggende principes. Uh, er zijn een aantal vaardigheden om positief contact te bevorderen, want dat is constant nodig. Uh, praat, hoe praat je met je kind, hoe geef je ze tijd en aandacht. Er zijn een aantal vaardigheden om gewenst gedrag te bevorderen. Uh, positieve aandacht, boeiende activiteit, hoe kun je prijzen en complimenten geven. Hoe ga je nieuwe vaardigheden in gedrag aanleren? Zo dus hoe ga je voorbeeldgedrag geven? Hoe ga je nou, spontane leermomenten creëren? Hoe ga je vraag vertellen en voordoen? Hoe ga je gedragskaarten gebruiken? Dus dat nou, zijn allemaal vaardigheden om kinderen nieuwe vaardigheden aan te leren. En hoe hanteer je ongewenst gedrag? Dus hoe ga je basisregels opstellen? Hoe ga je kinderen direct aanspreken? Dus niet achteraf, de afgelopen 22 keer heb je het fout gedaan. Maar, hey, wat er nu net gebeurt? Hoe kun je het gepast soms negeren? Want je moet niet overal bovenop zitten. Hoe geef je helder en duidelijke instructies? Dat is een interessante vaardigheid trouwens die niet iedereen heeft. Um, hoe zorg je voor logische consequenties... Nou, hoe werk je met stilzitten en een time-out? Dit is een hele serie vaardigheden die je op kunt bouwen. Nou ja, en dan geeft dit eigenlijk invulling bijvoorbeeld aan van, nou ja, wat voor sturing en wat voor structuur zou je kunnen bieden in die democratische of autoritatieve opvoedstijl. Nou, een van de methodes die heel veel voorbij komt is de Gordon-methode. En het uitgangspunt van de Gordon-methode is dat hij aangaf dat als ik heel veel ouders bij me krijg en vooral de plekken waar het niet goed gaat, is het bijna altijd dat ze in een machtsstrijd terechtgekomen zijn. Kinderen gaan met een hak in stand, ouders gaan hun, uh, eigenlijk hun autoritaire, hun machtspositie gebruiken en proberen die, die weerstand te doorbreken en de zoektocht is hoe kun je nou weg blijven bij die macht, hoe kun je weg blijven bij straffen en weg blijven bij belonen, want dan kun je veel meer samen op pad gaan. Nou, wat, en dan kom je eigenlijk dus bij die autoritatieve opvoedstijl uit. Um, hoe doe je dat? De eerste stap is actief luisteren. Want als je niet weet wat er aan de andere kant aan de hand is, ja, dan kun je daar eigenlijk weinig mee doen. En dan een van de hoofdvragen is, wie heeft er nou eigenlijk een probleem? Want als je kind een probleem heeft, ja, dan kun je er gewoon als coach bij gaan staan en denken, ja, hoe kan ik je daarbij helpen? Als je samen een probleem hebt, nou ja, dan is het het moment om aan probleemoplossingen te gaan doen. En als jij als ouder een probleem hebt, maar je kind nog niet... Ja, dan is het zoeken hoe kun je je eigen problemen formuleren in ik-boodschappen. Niet jij moet dit en dit en dit en dit, maar ik maak me zorgen hierom. Ik zou graag nou ja, hier en hier en hier mee aan de slag willen gaan met je. Maar dat je dat bij jezelf houdt, dat je dat niet autoritair over je kind uitspreekt. Op het moment dat je allebei een probleem hebt en soms tegenstrijdig, want je wil iets anders, dan werkt hij met de geen-verlies-methode een heel bewuste aanpak is om constant te kijken, goed naar elkaar te luisteren, wat zijn de verschillende alternatieven, daarmee aan de slag te gaan en samen met gezamenlijke eigenschap, dus daarom kom je wat meer bij die democratische uitgangspunten, een besluit te nemen over een volgende stap. dus nou, Dit is een, een gore-methode, is eigenlijk in feite een invulling van dat autoritatief opvoeden. nou ja, ik ga er natuurlijk nu op een razend tempo doorheen. Uh, de gore-methode, stapels boeken overgeschreven, ook als je gewoon zoekt op, nou, eigen problemen in ik-boodschappen, geen verliesmethode. Nou, zul je op internet een heleboel instructies vinden over hoe je dit nu daadwerkelijk in de praktijk brengt. Hebben we natuurlijk nog super nanny. Nou, super nanny, sommige mensen gaan al over een nek als ik het alleen maar zeg. Um, op een bepaalde mate heb ik eigenlijk best wel um, bewondering voor. En denk ik dat het een constructieve bijdrage is. De vraag is alleen voor wie en wanneer. En of dat het hele antwoord is. Supernanny heeft zich gespecialiseerd in een aantal vaardigheden. Die ook een beetje bij Triple P voorbij zag komen. Het bieden van rust, reinheid en regelmaat. Hoe bied je structuur? Hoe geef je die duidelijke instructies? Hoe zorg je voor voorspelbaarheid? Zodat kinderen weten waar ze aan toe zijn. En die positieve en negatieve consequenties. Nou ja, wat je vaak ziet in een Supernanny-programma is eigenlijk vaak. Nou ja, dan wel die onverschillige of die toegefelijke. Uh, ouderschapstijl, dus met weinig controle. Nou, dan komt ze eigenlijk binnen. Misschien met wel heel veel controle, waarbij het ook soms wat neigt naar het autoritaire. Maar er zitten wel een aantal vaardigheden in die waardevol zijn. En zeker in een specifieke ontwikkelingsfase van kinderen... kan het heel waardevol zijn om daarmee aan de slag te gaan. Als laatste, nou ja, ik was een soort van diametraal tegenovergestelde van... Superdanny is het unconditional parenting. En... De basis van Unconditional Parenting is dat het onconditionele... Het onconditionele en onvoorwaardelijk gaat niet alleen over liefde. Want dat is nou ja, hopelijk wat de meeste ouders lukt. Ik hou onvoorwaardelijk van je. Maar ook ik accepteer je onvoorwaardelijk. Wat je ook doet, welk gedrag je ook laat zien. Hoeveel pijn je mij doet, hoeveel pijn je je zusje doet, hoeveel misgaat in de wereld. Ik accepteer je. Want je bent oké okay wie je bent. Vervolgens probeer je kinderen over het algemeen... ...regelmatig, staat niet altijd, regelmatig te laten beslissen over zaken die hen aangaan. Ook als het kleine keuzes zijn. Een heel suf voorbeeld, maar uh, mijn dochter moet medicatie krijgen met echt een prikpen. En ze mag elke dag kiezen welke plek op haar benen ze wil daarvoor kiezen. Ze mag niet kiezen of ze een medicatie krijgt, want daarvan vind ik dat ik als ouder daarover ga. Maar om haar wat controle te geven in een heel kleine schaal, nou ja, ga je zelfs in zo'n proces, mag zij kiezen nou ja, wat ze met haar benen wil doen. Vervolgens hebben we ook nog allerlei andere gesprekken gehad, waar het bijvoorbeeld veel meer controle over heeft. over Hoe beduitritueel eruit ziet. Of, nou, we zijn op een gegeven moment uh, allerlei aanpassingen gaan maken. Dus je probeert in gesprek te zijn en blijven en kinderen mee te laten beslissen over processen die hen gaan. Op het moment dat je wangedrag ziet, ongewenst gedrag, dan zie je dat constant als een, een uitnodiging om een probleem op te lossen en je kind iets te leren. Want over het algemeen is aan de ene kant is de gebrek aan vaardigheden... Toen moet je je vaardigheden aanleren. Nou, dat zagen we bij Triple p al een beetje terugkomen. Aan de andere kant is het een proces van een probleem oplossen. Nou, dat kwam eigenlijk bijvoorbeeld bij de Gordon-methode, die, die, die geen verliesmethode. Dat je gaat kijken naar welke alternatieven we hebben en hoe pakken we dat aan. Maar dus vanuit die acceptatie, als we dus niet denken, je bent slecht of er is iets mis met je, maar we terug kunnen naar het uitgangspunt van, hé, hey, er is hier iets te leren om zo'n probleem op te lossen, sta je anders in dat vraagstuk. En daarin is het constant belangrijk, en daarom heb je dat luisteren zo hard nodig, is verder kijken dan het gedrag van het kind. Dus constant kijken, wat zijn de drijfveren hierachter? Een van de dingen die me hierin heeft geholpen is, dat is een uitgangspunt van NLP, het neurolinguistisch programmeren, is dat iedereen doet het beste wat hij kan met de middelen die hij op dit moment beschikbaar heeft. Nou, als je dat als uitgangspunt hebt, dan kun je jezelf de vraag gaan stellen, van hé, hey, weet je, als ik nou met, met dit kind of met deze volwassenen in gesprek ga... Hoe lang moet ik met jou praten voordat ik uiteindelijk de conclusie trek dat als ik jou was geweest in die situatie met de mogelijkheden die jij hebt, zou ik hetzelfde gedaan hebben? En dat is een van de dingen die ik geleerd heb. Ik heb verschillende trainingen als counselor en als therapeut gehad. En dan ga je soms een week of een, een langere periode met een hele groep mensen op pad. En dan ga je allerlei trainingen doen. En bijna altijd in het begin heb je een groep. En dan heb je toch iemand die ligt me niet echt. denk je, ja, die vind ik irritant of weet ik veel, die, die, die, daar kan ik niet echt makkelijk vrienden mee worden of wat dan ook. Maar bijna altijd aan het einde van zo'n traject, want als deel van zo'n therapieopleiding ga je natuurlijk uitgebreid met elkaar in gesprek en leer je elkaar heel goed kennen. Leer je iemands verhaal kennen. En eigenlijk ben ik bijna zonder uitzondering tot die conclusie gekomen dat als ik mensen leer kennen, dat ik aan het einde van de rit ze eigenlijk ook altijd wel mag. Uh, want dan snap ik waarom ze doen wat ze doen. Dus hoe beter iemands drijfveren snapt, hoe beter iemands redenen snapt, hoe makkelijker het is om zijn of haar gedrag te begrijpen. Dus dat is eigenlijk je primaire opdracht dan ook. Van ja, ik ga eens kijken naar dat gedrag, ik ga eens kijken naar die uitgangspunten en waarom doet het kind dit? En. Hoe, hoe kun je tot dat punt komen dat je zegt, nou ja, als ik op jouw plek zou staan, als ik net zo bang was als jij toen was, of als ik, nou ja, zoveel secundaire winst had bij dit gedrag, dan zou ik het misschien ook wel gaan doen. Zou ik het ook wel gaan proberen. Nou ja, dan snap je echt een kind en dan kun je echt jezelf in een kind verplaatsen. Dus, we hebben het over die verschillende theorieën gehad die allemaal juist zijn. Uh, lees de onderliggende boeken, weet je, Alfie Kohn, Unconditional Parenting, uh, De Gordon Methode, zijn boeken over Triple is van alles over te vinden. Super Nanny heeft natuurlijk een hele stapel boeken geschreven. Um, en een ouderschap, als je daarop zoekt, uh, dan zul je ook van alles vinden. Nou, de volgende keer gaan we het hebben over, nou ja, een deel van het antwoord is universeel, dat onconditioneel accepteren is eigenlijk voor iedereen goed. Maar sommige vraagstukken van bijvoorbeeld mag je helemaal meebeslissen, mag je een beetje meebeslissen of mag je veel meebeslissen, dat hangt af van het ontwikkelingsniveau van een kind. Dat hangt af van het vermogen van een kind om zichzelf te reguleren. En hoe meer een kind zichzelf kan reguleren, hoe meer autonomie die kan krijgen. En hoe meer vrijheid die kan krijgen en hoe meer die kan meebeslissen. Dus die twee zijn belangrijk om aan elkaar te koppelen. Maar de eerste stap is om bij jezelf te gaan reflecteren. Als je deze dingen hoort, welke van die stijlen ligt je nou heel erg en ben je nu heel erg aan het doen? Welke ligt heel ver bij je vandaan? Welke vaardigheden zouden voor jou te leren zijn? Bijvoorbeeld onconditioneel accepteren of echt actief luisteren. Of um, nou ja, uh, duidelijke instructies geven. Nou, ga daar eens de komende maand naar kijken hoe je misschien een stapje kunt maken met één of twee van die vaardigheden. Nou, als we naar de verschillende sporen kijken, we hebben we het over kennis en kunde van hoogbegaafdheid gehad. We hebben het over opvoedvaardigheid gehad. En nu gaan we kijken naar het begeleiden van toptalent aan de ene kant en dul bijzonder aan de andere kant. Want we nemen ze deze keer bij elkaar. Want in beide gevallen kun je het hebben over de levenshouding die daar een bijdrage aan doet. En dit is een focus die ik heel vaak heb. Ik geloof dat zowel positief als negatief... Een positieve levenshouding kan zorgen dat ongeacht het aantal belemmeringen of het aantal talenten... dat iemand een waardevol, constructief, gelukkig leven met welbevinden kan hebben. En ongeacht of je nou veel weinig talent hebt en of je veel weinig belemmeringen hebt... als je een zwakke of een negatieve levenshouding hebt, dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel talenten je hebt. Dan ga je er waarschijnlijk niet komen. Dus het is een van de belangrijkste factoren die gaat bepalen of je wel of niet nou ja, om kunt gaan met de wereld. En wat is nou eigenlijk levenshouding? Levenshouding is eigenlijk het uitgangspunt, de, de, de bril waardoor je de wereld bekijkt. Het is eigenlijk een serie overtuigingen. Uh, intelligentie is maakbaar en als ik hard werk dan zal ik beter worden of intelligentie is nou eenmaal wat ik is. Als ik er niet mee geboren ben dan zal ik het nooit kunnen. Nou, dat zijn twee verschillende manieren om naar de wereld te kijken, twee overtuigingen over de wereld. En die overtuigingen vormen vervolgens een filter of een bril waardoor je naar de wereld kijkt. Want als ik de filter heb, Fix of Growth Mindset is daar een voorbeeld van, van hey, van alles valt iets te leren als het tegenvalt, dan ben ik waarschijnlijk heel veel aan het leren. Tegenover een fixed mindset van ja, maar goed, als ik het niet kan, dan zal ik het waarschijnlijk ook wel in de toekomst niet kunnen. Dus ik kan beter uitdagingen uit de weg gaan. Als ik die filters opzet en ik kom een uitdaging tegen, dan zal ik bij een growth mindset zeggen, ja, weet je, ik ga meer uitdagingen aan. Als gevolg daarvan zul je meer gaan groeien en zul je waarschijnlijk gelukkiger worden ook. Als je een fixed mindset hebt en je ziet een uitdaging, dan denk je, oh nee, een uitdaging, dit gaat mis en nu zie ik allerlei dingen niet en nu ga nu, nu, nu, nu ik straks problemen tegenkomen, ga ik mijn fouten tegenkomen, je eigenschap van een dus dan blijf ik liever in mijn comfortzone. Dus dat filter, hoe kijk je naar de wereld, nou, dat maakt heel erg veel verschil. Nou, de vier filters waar we in het programma over praten, is die Fixed and Growth Mindset, maar goed, de meeste van jullie hebben die al wel voorbij zien komen, dus daar ga ik niet zo uitgebreid over hebben. De tweede is Locus of Control. Heb je een intern Locus of Control, dan ben je overtuigd van het feit van, hey, over het algemeen heb ik controle over mijn leven. ...kan ik invloed hebben op hoe mijn leven zich ontvouwt. Uh, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. En dus ik bepaal in grote mate waar mijn leven heen gaat. Als ik een externe locus of control ben, dan, heb ik, heb, dan ben ik eigenlijk een slachtoffer. Want dan denk ik, ja, weet je de rest van de wereld die bepaalt maar. En dan gebeurt er iets, en als ik geluk heb, dan bepalen ze goede dingen. En als ik pech heb, dan bepalen ze slechte dingen. En dan is mijn leven stom. Dus een interne of een externe locus of control Bij een externe locus of control je verval je heel snel in slachtoffergedrag... Bij een interne locus of control vind je over het algemeen altijd wel nieuwe manieren om om te gaan met situaties zoals die voor je ligt. De derde theorie is hooptheorie van Snyder. De hooptheorie van Snyder heeft eigenlijk als uitgangspunt dat je eh, om succesvol te zijn moet je hoop hebben dat iets gaat lukken. Want als ik een marathon ga lopen en ik, hoop, ik heb geen hoop dat het gaat lukken, dan ga ik waarschijnlijk ook niet aan beginnen. Maar hoop klinkt als een beetje een soort van zweverig, subjectief iets. Snyder heeft het heel concreet gemaakt. Dus je hebt drie dingen nodig voor hoop. Eén is een duidelijk doel, want je hoopt iets. Je kunt niet gewoon zomaar gaan zitten hopen, maar je moet iets hopen. Dus ik hoop dat ik een marathon kan lopen, ik hoop dat ik een hoog cijfer op mijn toets haal. Nou, om die hoop, om die, die wens, om dat doel te behalen, heb je twee hoopschalen, zeg maar. De agency schaal en de pathway schaal. Nou, de pathway schaal, de paden schaal, de schaal ik ga, over paden gaat er over, heb ik verschillende manieren om daar te komen. Dus als ik denk ik ga een marathon lopen, heb ik dan meteen al, nou, ik kan zeven verschillende trainingsprogramma's verzinnen, die waarschijnlijk allemaal zouden kunnen werken, of heb ik er met moeite één of zelfs niet eens één. Een? De andere is agency. Agency gaat erover, heb ik vertrouwen in mezelf om dat pad te bewandelen. Ik heb hier wel een heel graag marathonschema, maar ja, mij gaat dat natuurlijk nooit lukken. Want ik heb echt nog nooit een trainingsschema afgemaakt. Of juist een hele hoge agency, hoog... ...agentschap of vertrouwen in jouw vermogen, zeg maar. Hoge agency betekent, nee, maar goed, als ik een plan heb, dan voer ik het uit. Want over het algemeen, als ik plan heb, dan voer ik ze uit. Dus hoop betekent, nou ja, ik weet wat mijn doel is, agency en pathways. Nou, dus hier kun je eens weer mee zien, hè. Kijk, als je lage agency en lage pathways hebt en je ziet een nieuwe uitdaging... ...nou, ik heb geen manier om er te komen en ik heb geen vertrouwen om het pad te bewandelen. Als dat je filter is waardoor je kijkt, ga je niets nieuws doen. Dus als je een hoge agency, een hoge pathways hebt, nou, dan ga je er waarschijnlijk wel voor. Ben ik toch nog uitgebreider dan ik origineel van plan was op deze theorie ingaan. Snyder, Hope Theory. Uh, kun je een heleboel meer dingen over vinden. Deze keer wil ik vooral focussen op Learned Optimism. Learned Optimism is een theorie die door Martin Seligman eigenlijk voornamelijk uitgewerkt is. Uh, later kom ik volgens mij met een boekentip The Optimistic Child. Uh, daar komt eigenlijk deze theorie voornamelijk in naar voren. En hij heeft het eigenlijk ontwikkeld, omdat hij 40 jaar eerder had, hij, is hij bezig geweest met aangeleerd hulpeloosheid. Aangeleerd hulpeloosheid is een heel proces, dat hebben ze met dieren aangetoond, dat als je iemand maar lang genoeg in een situatie brengt waarin hij geen controle over de wereld heeft, maar allerlei negatieve prikkels krijgt, dat hij op een gegeven moment aangeleerd hulpeloos raakt. Dus aangeleerd, dus je kunt hem leren en hulpeloos dat hij het eigenlijk opgeeft en denkt, ja, weet je, ik krijg gewoon maar pijn, ik krijg alleen maar negatieve prikkels, ik probeer het niet eens meer. En nou ja, zeg maar, in extreme maat is aangeleerd hulpeloosheid de voorloop van depressie en passiviteit. Nou, waar hij achterkwam, 40 jaar geleden, toen, of meer dan 40 jaar geleden, toen hij kwam met aangeleerd hulpeloosheid, is dat er een deel van de bevolking niet aangeleerd hulpeloos te krijgen is. Nou, dat is natuurlijk een heel gek uitgangspunt, maar dat hij in die onderzoeken die hij deed, dat een bepaalde subgroep van de mensen, die werd maar niet aangeleerd hulpeloos, zelfs als hij het experiment zou uitvoeren, waarbij de meerderheid dat wel werd. Nou, later is hier een onderzoek onderzoeken wat is nou het verschil tussen mensen die makkelijk aangeleerd hulpeloos raken en mensen die dat moeilijker raken. En dat blijkt ook wel te zijn, mensen die makkelijker depressief raken of mensen die moeilijker depressief raken. De belangrijkste factor die hij daarin ontdekte was de uitlegstijl, de explanation style. Nou, de uitlegstijl van learned optimism of learned pessimism, dat zijn eigenlijk de twee tegenhangers zeg maar, zijn dat je op een andere manier de wereld uitlegt. Nou, stel je voor, ik ga een basketbalwedstrijdje doen. Dus ik ben met iemand aan het basketballen en ik ben een pessimist en ik verlies. Ik verlies dat wedstrijdje. Nou, de pessimistische uitlegstijl van een verloren wedstrijd, van een bad situation, is drie dingen. De drie P's is dat die permanent is. Dus niet alleen dit basketbalwedstrijdje verlies ik, maar ik verlies alle basketbalwedstrijdjes altijd. De tweede is dat het pervasief is. Ik verlies niet alleen basketbalwedstrijdjes, ik verlies altijd, permanent, alle pervasief wedstrijdjes. Dus altijd alle wedstrijden verlies ik, dus permanent en pervasief. Vervolgens is het ook nog eens keer persoonlijk, omdat er iets mis met me is. Omdat ik ergens fout ben. Als er dan iets goed gaat en ik win toevallig een basketbalwedstrijdje, dan gebeurt er precies het tegenovergestelde. Want dan maak ik het tijdelijk. Dus in plaats van permanent, zeg ik, ja, maar ik heb dit wedstrijdje nu gevonden. Alleen vandaag. Vandaag win ik toevallig. En het is niet pervasief, maar het is geïsoleerd. Ik ben alleen dit wedstrijdje op dit veld tegen jou. En omdat het basketbal is. En het is ook nog eens een keer door een externe kans. Door een externe cause, Dat is een externe reden. Dus het was omdat jij misschien niet geconcentreerd was. Dus zo ga ik verliezen, zeg ik, ja, maar ik verlies altijd alles overal. En dat is omdat ik kapot ben, omdat iets mis met mis. En op het moment dat het goed gaat, dan zeg ik nee, maar dat is alleen maar dit wedstrijdje op dit moment, op dit, deze plek. En het is omdat jij toevallig pech had vandaag. Nou, je kunt je voorstellen, als dingen fout gaan, je gaat ze heel groot maken en heel alomvattend. En als dingen goed gaan, dan maakt je ze heel klein. Nou ja, dat dat iets doet met je beeld van de wereld. Want dan voel je heel veel pijn als er dingen misgaan en heel weinig blijdschap als er dingen goed gaan. En een term die op een gegeven moment voorbij kwam was je rendement op geluk. Er gebeurt iets leuks. Weet je, en, en heb je dan één minuut daar lol van, heb je er een dag, heb je er een week, heb je er een maand lol van. Nou, daar zit heel veel verschil in. En deels is dat genetisch overigens, maar deels is dat aangeleerd. Ik had op een gegeven moment een, een meisje in begeleiding en die had echt een hele leuke bruiloft gehad, zeg maar. Een heel leuk feest, zeg maar, waar ze op bezoek was geweest. Alleen binnen een half uur van daarover nadenken had ze al aangewezen wat er stom was, wat er misgegaan was en, en wat er allemaal vreselijk aan was. Dus daarom was het rendement op geluk maar heel kort. Want ze was er heel even blij mee en daarna werd het negatief. Terwijl sommige mensen zes maanden later nog in één keer een glimlach op hun gezicht krijgen: Weet je nog zes maanden geleden, dit was wel leuk? Dus je rendement op geluk is eigenlijk heel erg laag. En je rendement op slechte dingen is heel hoog. En daardoor krijg je een steeds negatiever beeld. En er is een groter risico op aangeleerde hulpeloosheid en een groter risico op depressie. De optimist doet precies het tegenovergestelde. Als hij verliest, denkt hij, nee, maar ik heb dit wedstrijdje verloren, alleen maar nu hier dit wedstrijdje op dit moment. En dat ligt misschien ook wel buiten mezelf. Weet je, misschien had jij toevallig heel veel geluk of het veldje was niet oké okay, of wat dan ook. Zit er zit een risico achter je. kunt ook doorslaan in je aangeleerd optimisme dat je geen feedback meer uh, accepteert. Maar je hebt in ieder geval een hoog rendement, uh, een lager negatief rendement op slechte dingen. Want je maakt ze niet zo groot. En als het goed gaat, ja, dan zeg je, ja, maar ik, ik win meestal en ik, ik, ik win allerlei soorten dingen. En ik maak ze persoonlijk. Nou, ik maak bij dat persoonlijk en extern maak altijd de, de belangrijke kanttekening. Heb je je best gedaan of niet? Dus de focus moet meer zijn op inzet. Dan dat de focus is op, nou, ik ben getalenteerd of dat soort dingen. En als ik verloren heb, nou, dan heb ik misschien niet mijn best gedaan. Maar als ik gewonnen heb, dan heb ik wel mijn best gedaan. Daarom win ik. Nou, hierin zie je dus de aangedeelde pessimist. Maakt slechte dingen heel groot en positieve dingen heel klein. En optimist maakt... Positieve dingen heel groot en negatieve dingen heel klein. Nou, deze uitlegstijl, hoe je het uitlegt in je eigen hoofd aan jezelf, heeft een fundamenteel verschil in hoe je met de wereld omgaat. En hoe je zeg maar, zelf ervaart nou ja, dat je leven eigenlijk loopt. Nou, wat kun je hiermee doen? Nou, de eerste is bij jezelf reflecteren. Weet je, hoe zit ik hierin? In de optimistic child zit ook gewoon echt een vragenlijst als je zoekt op learned optimism test... Dan heb je ook gewoon allerlei testen die je kunt downloaden. dan kun je gewoon eens kijken, ben ik een learned optimist of pessimist? Waarbij er overigens heel veel nuances in zitten. Sommige mensen zitten op pervasiviteit aan de optimistische kant en permanentie op, op, op de pessimistische kant of optimistisch andersom. Um, dus het is heel belangrijk om, om die nuances te zien. De eerste stap is naar jezelf te kijken. De tweede stap is psychoeducatie. educatie leg dit uit. Ga het filmpje gewoon samen met je kind kijken of zoek eens op YouTube, explanation uh, learned optimism. Ook voorbeelden trouwens, ook voorbeelden hoe gewoon een kind, een klas in, een, in vijf minuten een soort van aangeleerd hulpeloos gemaakt wordt als gevolg van een bepaald, een bepaald aantal oefeningen. En, nou ja, vervolgens is natuurlijk de vraag, wat gaan we ermee doen, hoe gaan we dat aanpakken? Een van de oefeningen die ik vaak geef is, neem een positieve en een slechte situatie, een negatieve situatie, iets dat goed ging en iets dat niet goed ging, en leg het uit alsof je een optimist bent en leg het uit alsof je een pessimist bent. Zo maak je er een cognitieve oefening van, dat is leuk met hoogbegaafd, want die gaan altijd makkelijk cognitieve oefeningen doen. Maar daarna kun je een heel leuk gesprek hebben, nadat je die, allebei die uitleg hebt, je hebt de optimist en de pessimist uitleg, dat je je afvraagt welke is waar, welke klopt. En ja, als je er langer over praat kun je maar tot één conclusie komen, de een is niet meer waar dan de ander. Het is vrij arbitrair of je de een of de ander kiest. Maar als de ene uitleg leidt tot het feit dat je gelukkiger bent, beter gaat presteren, je meer gaat leren en minder snel depressief wordt, en de andere vorm van uitleg leidt ertoe dat je sneller aangeleerd, hulpeloos bent, sneller depressief bent en minder geneigd bent om nieuwe dingen op te pakken, ja, dan zou ik misschien wel een voorkeur hebben voor de een boven de ander. Dus, zowel voor toptalenten als door bijzonder is het belangrijk om naar levensverhouding te kijken. Want als je toptalent bent en je hebt een growth mindset, dan ga je constant nieuwe uitdagingen aan. Dan ga je juist ook als je al best wel goed bent, ga je moeilijkere dingen doen om echt te kunnen leren. En nou ja, je gaat bezig met die interne locus of control. Weet je, ik heb een controle over, de wedstrijd ging mis, de leiding heeft het verkeerd gedaan, mijn, mijn kunstwerk is niet goed beoordeeld. Wat kan ik doen om het beter te maken? Bevolgens de hooptheorie van Snyder. hoe gaat het met mijn agency? Heb ik vertrouwen in mijn eigen vermogen om op pad te lopen? En pathways, weet ik meerdere manieren om bij mijn doel te komen? Zo niet, nou hoe ga ik daaraan werken zodat ik daar vertrouwen in hou? En hoe blijf ik bij dat learned optimism? Hoe blijf ik negatieve dingen toch wel wat kleiner maken en positieve dingen groot genoeg maken zodat ik dat proces aanga? Terwijl voor door bijzondere leerlingen nou, is het vaak veel meer eigenlijk jezelf isoleren of jezelf immuun maken tegen de uitdaging van wel weet dat je er tegen gaat komen want in het nastreven van je talent als deel bijzonder ga je sowieso ga je obstakels tegenkomen die obstakels zijn makkelijker te doen met een growth mindset zijn makkelijker te doen met een intern locus of control zijn makkelijker te doen als jij een hoge hooptheorie hebt om je eigen plannen uit te voeren en zijn makkelijker te, te incasseren zeg maar als je een learned optimist bent nou, als je voor een stap wil zetten Carol Dweck heeft gewoon een boek growth mindset ge, geschreven leuke TED talk ook gegeven nou ja, er is ook een boek, Teaching Internal Locus of Control. Het is gewoon echt een heel boek over hoe leer je nou een internal locus of control aan. Uh, Snyder heeft gewoon volgens mij het boek Hoop Theory geschreven, dat is al jaren tachtig. Maar het um, is steeds heel erg interessant over hoe je juist het aanbieden van obstakels en daardoor heen gaat. zorgt dat je een hogere agency en pathways krijgt. En, uh, stel ik mezelf, The Optimistic Child geschreven. Dus, nou ja, daarmee eventjes je input voor toptalenten en dubbel bijzonder. Nou, we hebben nog twee sporen over. Bewust ouderschap aan de ene kant en vanuit jouw kracht naar de kinderen. Voor bewust ouderschap kijken we vooral deze keer naar wat heeft jouw kind nou eigenlijk nodig. En wat heeft je kind nodig op de korte termijn? Want misschien wil hij nu alleen maar in zijn bed liggen en, en is hij bang van de wereld. Dus dan heeft hij veiligheid nodig. Wat heeft hij nodig voor de volgende stap? Bijvoorbeeld als hij in groep 6 zit. Wat heeft hij nodig voor de middelbare school? Of als hij in de tweede klas zit voor de bovenbouw? Of als hij al in de vijfde zit voor, om te gaan studeren? Dus wat heeft hij nodig voor het volgende hoofdstuk in zijn leven? En wat heeft hij op de lange termijn nodig? Dus als we hem een soort van iets mee willen geven voor als die 25 plus is en dan gaat het werkende leven in, hij of zij, nou ja, wat heeft hij dan nodig? Nou, om die vraag een beetje te, um, te kaderen, gaan we het koppelen aan het PERMA-model. Nou, het PERMA-model is de vorige keer volgens mij ook al een beetje terugkomen bij zelfzorg. Um, Even de snelle recap. De P staat voor positieve emoties, dus wat heeft hij nodig om nu fijne gevoelens te hebben, in de nabije toekomst fijne gevoelens te hebben en in de toekomst, verdere toekomst fijne gevoelens te hebben. De tweede is engagement en flow. Wat heeft hij nodig om in flow te komen? Dus daar hebben we het al een klein beetje over gehad. Hè? Flow is dat je een gebied hebt wat jou interesseert en een uitdagingsniveau wat het maximale uit je haalt. Waarbij je wel een beetje moet stretchen, maar dat het niet onmogelijk is. Nou, wat heeft hij nodig voor? Of hij heeft, heeft zijn nodig voor positieve relaties. Verbinding met anderen die hem of haar goed begrijpen, waar hij zich gezien en gehoord voelt en zichzelf kan zijn. vierde, meaning, betekenis. Wat is er nodig om betekenis in het leven te hebben? En we gaan trouwens deze keer gaan we ook bij zelfzorg wat meer in op uh, engagement en flow. De volgende keer komen we meer terug op meaning, ook betekenis. En achievement en prestaties. Dus wat is er nodig om prestaties te leveren en het gevoel te hebben dat je een prestatie geleverd hebt. Deze komen trouwens allemaal uit het boek Flourish van Seligman. Het is een van zijn meest, nou ja, het is wel het oude boek, maar een recent boek over nou ja, zijn blik op wat nou optimaal welbevinden en optimaal functioneren is. Dus hij zegt deze factoren zijn daar het belangrijkste in. Dus ga aan de slag. Weet je, plan dat en dat ga je nu even niet in die twee minuten doen dat ik hier doorheen raus. Maar neem echt ergens een half uur of een uur, neem pen en papier en ga ik alle vijftien blokken uitwerken. Dus ga voor de korte termijn uitwerken. Wat heeft mijn kind nodig voor positieve emoties, voor engagement, voor positieve relaties, voor meaning en voor achievement, voor prestaties. Wat heeft hij voor zijn volgende stap nodig voor elk van die vijf dingen? En wat heeft hij op de lange termijn nodig? En dit is wel een van, de dingen, een van de redenen dat ik die verschillende tijdstermijnen vraag, soms dat het verschillend is. Als je kind nu echt ontzettend aan het crashen is, dan is er voor de korte termijn misschien alleen maar veiligheid nodig. Maar dan moet je altijd alvast je blik hebben op het volgende hoofdstuk. Weet je. Alleen veiligheid gaat hem niet naar een baan helpen. Uiteindelijk over 10, 15 jaar. Dus we moeten nu veiligheid hebben om te stabiliseren. Maar we moeten ook alvast voorstorteren op het volgende hoofdstuk... ...waarin hij weer iets moet gaan doen. Waarin zij weer iets moet gaan doen. Dus ga die 15 vragen eens beantwoorden... Wat heeft hij nodig op de korte termijn voor die vijf onderdelen, middellange termijn voor die vijf onderdelen en de lange termijn? Nou, door dit alleen al eens uit te schrijven, en misschien voor één kind, voor al je kinderen, en dat is te delen met je partner of de mensen waarmee je je kind opvoedt, uh, te bespreken met je kind, weet je, wat geeft nou eigenlijk jou fijne gevoelens? Wanneer heb jij, weet je wat flow is? Nou, laten we het eens uitleggen. Wanneer heb je dat gevoeld? En, en wat heb jij denk je nodig in de toekomst om flow te kunnen ervaren? Het zijn ontzettend waardevolle gesprekken als je dat doet en als je dat helder hebt. Want vanuit dat perspectief kun je gaan bouwen aan de volgende stap. En dan komen we bij de laatste stap. Vanuit jouw kracht naar je kinderen of zelfzorg. En nou ja, hierin zijn we constant bezig met het voorleven. We hebben al een beetje gekeken naar het PERMA-model. Dus het PERMA-model. ...positieve emoties, engagement, relaties, meaning en achievement. Ik blijf het elke keer opnieuw herhalen totdat het een soort van tweede natuur wordt... ...dat als je nadenkt over geluk, als je nadenkt over welbevinden... ...dat die vijf dingen voorbij komen. De vorige keer hebben we waarschijnlijk een assessment gedaan. Ik hoop dat je hem ook echt uitgevoerd hebt, dat je meegeschreven hebt... ...en dat je bent gaan kijken naar ja, hoe zit het nou met mijn PERMA-score? Hoe zit het met mijn vijf onderdelen? Deze keer gaan we ons vooral focussen op zelf in flow komen... Wat heb jij nodig om in flow te komen? Dan ga ik een model bij halen en ik ga wat praktijktips geven. Um, het model wat ik erbij wil halen is het Ikigai model. Het Ikigai model is eigenlijk al een beetje een valsspeler, want er zit zowel flow als betekenis in. Maar gaat er eigenlijk over. Um, Ikigai gaat over. Van, ben je een leven aan het leven wat, wat echt waardevol is, waar je gelukkig van wordt, waar je, waar je meer waarde uit haalt. Een van de onderzoeken, volgens mij, uit Japan, gebleken is dat nou, mensen met een soort van hoge Ikigai scoren ook degene zijn die het meest gelukkig zijn. En ik geloof zelfs de mensen die het oudste worden. En voor Ikigai heb je eigenlijk vier dingen nodig. Je moet dingen doen waar je van houdt. Want als je het niet leuk vindt, ja, dan hou je het niet vol. Je moet dingen doen waar je goed in bent. Je moet dingen doen waar je voor betaald kunt worden. En je moet dingen doen die de wereld nodig heeft. Nou, om even een voorbeeld te geven waar je dus niet alle vier bij elkaar hebt. Ik heb een hele lange tijd heb ik ICT werk gedaan. Uh, computer programmeren en dat soort dingen. Daar was ik best goed in. Ik kreeg ook best goed voor betaald. De wereld had ik nog nodig. Ik deed ook nog complexe data-analyse voor apotheken. Waardoor mensen minder geneesmiddelen gingen nemen. Dus dat vond ik nog wel een soort van waardevol iets. Maar het was niet waar ik van hield. Ik werk dan liever met mensen en met ontwikkeling en ondernemerschap en dat soort dingen. Dus nou ja, daar had ik drie van de vier onderdelen, maar ik had ze niet allemaal. Nou, wat je in dit schemaatje kunt zien, als je zoekt zelf op internet op IGI kun je ook een grotere versie vinden. Nou, dan zie je eigenlijk dat je allerlei combinaties hebt. Als je dingen doet waar je van houdt en waar je goed in bent, dan heb je je passie gevonden. Ja, dan heeft de wereld het niet nodig, krijg je er niet voor betaald. Als je alleen maar dingen doet die de wereld nodig heeft en waar je voor betaald krijgt, ja, dan heb je wel een roeping. Uh, want de wereld heeft het minst nodig waar je voor betaald krijgt, maar je vindt het niet leuk en je bent er niet goed in. Als je dingen doet waar je goed in bent en je wordt daarvoor betaald, ja, dat is op zich best... Grappig zeg maar, maar dat is eigenlijk een beroep, want dan heb je gewoon werk. En als je dingen doet waar je van houdt en die wereld nodig hebt, dan heb je een missie. Ikigai is eigenlijk dat je al die vier dingen bij elkaar zoekt. Nou, dat is misschien wat ambitieus voor de meeste mensen om in één dag van 0 naar 100 te gaan in Ikigai. Wat je ook kunt doen en waar ik met veel mensen over gepraat heb, is dat je zegt van nou, ik heb nu iets waar ik goed in ben en waar ik goed voor betaald krijg. En in vrijwilligerswerk ga ik iets doen waar ik van houd en wat de wereld nodig heeft en misschien ook waar ik nog een beetje goed in ben je hoeft niet in één keer alle vier bij elkaar te brengen. Als dit dat lukt, nou, dan heb je natuurlijk sowieso een heel mooi en fijn leven. Maar dat kan misschien meer een meerjarenplan zijn. Maar kijk eerst naar. Geef jezelf een Ikigai-score. Op schaal van 1 tot 10. Dat wat ik doe voor mijn werk, dat wat ik doe als vrijwilliger, dat wat ik doe als mijn hele leven. Hou ik ervan? Heeft de wereld het nodig? Kan ik ervoor betaald worden en doe ik waar ik goed in ben? Nou ja, dan kun je vanzelf zien waar misschien het gat ligt en dan kun je eens kijken, kan ik daar een nieuw project bij verzinnen? Vandaaruit kun je eens even naar jezelf gaan kijken. Wat kun je nou gaan doen? Nou, het begint met zelfreflectie. Ga eens terugdenken. De afgelopen tien jaar. Wat waren nou een aantal momenten dat jij in flow kwam? Dat je de tijd vergat dat je echt een uitdaging had. Dat je dacht, wow, dit is vet. Nu leer ik dingen. Nu ben ik echt aan het groeien. Nu ben ik aan het ontwikkelen. Nou ja, ga eens iets opschrijven. Wat hebben ze in het gemeen? Dus wat zijn de eigenschappen? Wat is het recept voor jou persoonlijk om in flow te komen? De volgende vraag is, of de opdracht eigenlijk is, is om te beginnen met een talentenuurtje. Mensen maken dit vaak veel te groot. Weet je, ik wil graag creatieve dingen doen, ik wil graag tekenen... ...en dan moet ik ook meteen een opdracht hebben om betaald te gaan tekenen... ...of ik moet een opleiding gaan doen, of weet ik wat allemaal. Structuur en het is allemaal belangrijk. Als je nou eens een stapje terug doet en je zegt, ik ga gewoon een talentenuurtje invoeren. Elke woensdag van 7 tot 8 of van 9 tot 10... ...ga ik één uur lang met mijn talenten bezig. Het gaat niet om het eindresultaat, dus het gaat niet om dat een schilderij uitkomt. Het gaat niet om dat ik een boek geschreven heb. Maar ik wil 60 minuten besteden... ...aan dingen die bij mijn talent horen. En als dat schrijven is, ga ik schrijven. Als dat schilderen is, dan ga ik schilderen. En niet om het eindresultaat, maar om het feit dat ik bezig wil zijn met iets wat mijn talent is. Nou, als je hier echt in wil duiken, en als je nu überhaupt in een soort van periode in je leven zit... ...dat je erover na aan denken bent, kijk dan op 80.000hours.org. 80 dat is een non-profit die bezig is met de vraag 80.000 uur. 80.000 uur is ongeveer het gemiddelde hoeveelheid dat een gemiddelde mens werkt. Nou ja, wat zij willen is dat mensen er langer over nadenken, bewuste keuzes erover maken. Nou, daar hebben ze allerlei testen, theorieën, trainingsmateriaal en dat soort dingen om daarover na te denken. En, nou ja, wederom het niet te groot te maken, is kom weer in de stand dat je nieuwe dingen leert. Nou, ik heb hier een link naar een YouTube-gebruiker, uh, <laughs> Micro Boyd, dat is Mike, uh, die leert elke keer nieuwe dingen... Die heeft geloof ik met um, bijlen leren gooien, frisbieren van kaarten, zodat je die op drie meter in een vuilnisbak kunt gooien, uh, zingen totdat je een glas kunt laten springen. En wat gaaf is dat hij elke keer video's opneemt. Dus hij neemt een challenge aan, hij gaat er dan 20, 30 dagen aan werken, leren, jong leren, uh, een andere taal. En dan laat hij zien wat hij doet en hoe je in 30 dagen een nieuwe vaardigheid kunt leren. Nou, het is echt, ik kan je verschillende keren aangeven hoe leuk het weer is om in de modus te komen van iets nieuws te leren. Bal hoog houden, neem iets zoals Rubik's Cube oplossen, neem iets waarvan je dacht, ah, dat zou best vet zijn. Nou, vaak kun je in een maand lang een half uur per dag, kun je gewoon een nieuwe vaardigheid leren. Dan heb je leuke party trick de volgende keer dat je op een feestje bent. Maar voor jezelf ben je weer in de modus gekomen van hoe ziet leren er eigenlijk uit. Als ik iets nieuws wil leren, hoe... Pak ik dat dan aan? Hoe kan ik dat dan het beste doen? Nou, we hebben weer een heel avontuur met elkaar meegemaakt. Dus we zijn met kennis en kunde begaafdheid begonnen. We hebben gekeken naar verschillende modellen rondom het zijn. Dus het zijn sluik. We hebben het Delphi model bekeken... We hebben gekeken naar de embodio's, de uitdagingen en obstakels die je tegenkomt. Bij Opvoedvaardig zijn we naar al die verschillende opvoedstijlen gaan kijken. Naar de Alficone de Unconditional Parenting, naar de Supernanny methode, naar de Gordon methode, naar Triple P Parenting, naar uh, autoritatief opvoeden. Die verschillende perspectieven. Vanuit Top Talent en Deul bijzonder zijn we gaan kijken naar de verschillende levenshoudingscomponenten. Die growth in the Fixed Mindset, Hope Theory, een interne logische controle, maar we zijn vooral gaan kijken naar aangeleerd optimisme. En hoe belangrijk het is, hoe een, dat het is om een positief aangeleerd, optimistisch uitlegstijl te hebben. Dus als het goed gaat het permanent perversief persoonlijk te maken. En als het misgaat het kleiner te maken door het tijdelijk geïsoleerd en nou ja, een soort van extern van jezelf te zien. Niet in de extreme mate dat je een soort van uh, narcist wordt, maar wel in de mate dat je beter kunt omgaan met tegenslagen. Nou, busouderschap zijn we gaan kijken naar die vijf onderdelen van PERMA. En je bent gaan kijken naar je kind en neem daar ook echt de tijd voor. Oké, okay, hoe zit het op de korte, de middellange en de lange termijn? Dus daar ga je mee aan de slag om die vragen te beantwoorden. Wat heeft mijn kind nou eigenlijk nodig? En je gaat vanuit jouw kracht naar je kinderen, naar je eigen flow kijken, naar je eigen ikigai. Kun je dingen doen waar je van houdt, waar je goed in bent, waar je voor betaald krijgt, maar ook die de wereld nodig heeft. En eventueel duik je in de 80.000 hours website en je kunt natuurlijk gewoon nog gaan kijken naar... Uh, je talentenuurtje en het leren van iets nieuws. Nou. Vind je dit interessant? Vind je het leed veel te snel gaan en vind je dat ik overal veel snel doorheen ga? Overweeg dan mee te doen Opvoedvaardig. Ga naar www.opvoedvaardig.nl Dan kun je ook zien of we weer een nieuwe lichting starten. Want één keer in de zoveel maanden dan starten we weer een nieuwe groep en dan kun je weer meedoen. Dus kijk eens of dat nu beschikbaar is. Mocht je dat interessant vinden. Want dan nou ja, dat wat we nu in een uur doorheen gerouwst hebben, dat komt dan in iets van zes uur voorbij. Je krijgt nog kans om vraag-antwoord sessies te doen. En er zit veel meer in de community bij en al dat soort dingen. Dus eh, kijk daarnaar. Als je een begeleider bent en je denkt dit is interessant, nou ja sowieso kun je deze video's gewoon gebruiken als supplement op je begeleiding. En nou ja, we zijn aan het kijken naar het ontwerp van een model, hoe je opvoedvaardig coach kunt worden. Nou, tot zover. Ik hoop dat je nog leeft. Ik hoop dat je inderdaad je water en je koffie had gepakt en dat je nu met de helderheid een heleboel nieuwe dingen hebt gezien. Ik zou je vooral willen uitdagen om nu even pen en papier te pakken en je drie of vier belangrijkste dingen op te schrijven die je meegekregen hebt... En misschien even een vriend of een vriendin een appje sturen of een bericht sturen om aan te geven van hé, hey, weet je, interessant, uh, dit en dit heb ik geleerd, zullen we hier samen eens over praten. Ja, yeah. nou ga er vooral mee aan de slag. Ontzettend bedankt voor je tijd en aandacht. En zoals altijd, breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.